Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijkt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. We gaan allemaal in ons leven door moeilijke tijden heen en net als bij een schip in een storm hebben we hulp nodig om stabiel te blijven. Het anker van een schip zorgt voor stevigheid en stabiliteit en de Bijbel zegt dat het anker voor onze ziel hoop is. Wanneer jij en ik onze hoop stevig op God en zijn woord baseren, dan voelen we de wind en golven misschien wel, maar zullen we in staat zijn stand te houden. Tijdens een storm geeft hoop ons het vermogen om de dingen te zien zoals ze zijn en toch de zekerheid hebben dat iets beters zal komen. Dat maakt hoop tot een zeer krachtige en belangrijke kwaliteit voor jou en mij om te bezitten, juist in moeilijke tijden. In feite geloof ik dat hoop het fundament is waarop ons geloof moet worden gebouwd. Niemand, zelfs God niet, kan beloven dat we nooit te maken zullen krijgen met teleurstellingen of moeiten. Maar het is belangrijk dat we nooit de hoop opgeven. Door het handhaven van een positieve houding en ons vast te klampen aan de hoop die we in Christus hebben, plaatsen we onszelf in een positie waar we Gods wonderbaarlijke, werkende kracht kunnen zien. Tot slot, wil je met me meebidden? Heere God, ik stel mijn hoop op U. Mijn geloof in U en de verwachting van de grote werken die U in mijn leven gaat doen, is mijn anker ten tijde van beproeving. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegen je.